Ja, het is uh, weer bijna zover, uh, de jaarlijkse afsluiting van het zwart pietendebat debat En niet vergeten de strijd over wanneer mogen de pepernoten nu in de winkel liggen. Of moet ik kruidnoten zeggen, soms, soms is het moeilijk bij te houden. Je vraagt je misschien af waarom er over dit soort dingen soms zo'n gedoe is, over feestdagen en hoe het wel en hoe het niet hoort. Nou, dat heeft te maken met dat een feestdag, zoals Sinterklaas Klaas, is een ritueel. En rituelen die markeren uh, de belangrijke momenten in ons leven. Dat uh, er kunnen momenten in, uh, zijn als volwassen worden, of trouwen, of kinderen krijgen. Maar het zijn ook de momenten in het jaar. Uh, christelijke feestdagen, maar ook andere momenten in het jaar, die markeren we ritueel. En daarmee geven we een soort van stabiliteit en, en rust aan ons leven. We zeggen, dit zijn de belangrijke momenten. En dan kunnen we van moment naar moment leven. Als dan de pepernoten dus al in augustus of september in de, in de winkel liggen, ja, dan, dan ondermijnt dat, dat gevoel. Dan uh, ontstaat het idee dat, nou ja, blijkbaar vinden we consumptie belangrijker dan geduld hebben, dan de dingen op hun juiste tijd doen. En als wij het gevoel krijgen dat uh, de manier waarop wij Sinterklaas vieren, bijvoorbeeld met Zwarte Piet, dat dat uh, wordt, uh, wordt bedreigd, dan, um, ja, dan voelen we ons ook een aantal aangevallen ik heb het gevoel ja maar dit is toch traditie dit doen we toch altijd al zo en het was nooit racistisch nou, nu zit ik hier niet om de geschiedenis van, uh, van zwarte Piet uit te pluizen sowieso de geschiedenis van volksrituelen die we studeren is altijd vrij lastig het zijn vrij weinig bronnen en rituelen hebben altijd verschillende oorsprongen dus ja dan kun je wel zeggen ja maar het komt toch van dat roet en dat roet heeft dan met Odin te maken en, ja, misschien is dat een van de oorsprongen, maar dat sluit niet uit dat er ook een racistische oorsprong is. Zo, zo werken rituelen nou eenmaal. Maar wat ik, wat ik wel kan zeggen is dat waarom wij rituelen zo belangrijk vinden en waarom wij uh, die rituelen in het jaar, die dat jaar markeren, zo belangrijk vinden, is juist omdat wij in, ja, eigenlijk in chaotische tijden leven. Uh, in, wat, in de periode wat de uh, sociologen de laadmoderne tijd noemen, is er eigenlijk vrij weinig om je aan vast te houden. Er is weinig stabiliteit. En als dan zoals de afgelopen jaren de ene crisis de andere opvolgt, ja dan, dan merken we dat die behoefte aan volkstraditionaliteit om daar aan vast te houden, die is, ja, die is toch wel belangrijk voor ons. Dit maakt ook die, dat hele uh, Zwarte Piet is Racisme, um, Nou ja, wat eerst was, een kunstproject, uh, zo ontzettend geniaal. Want als er dus een probleem is in, in je land, in dit geval uh, systemische, uh, systemisch racisme, wat eigenlijk onbesproken blijft en wat misschien meer aandacht verdient, als je daar al jaren over aan het roepen bent dat dat, dat, dat speelt, maar niemand luistert, nou ja, dan is dus even tegen een heilig huisje aanschoppen misschien helemaal niet zo'n gek idee. En ik moet zeggen, ik vond het zelf in, in eerste instantie, toen ik daar voor het eerst over, over hoorde, ik vond het zelf ook wel even moeilijk. Um, er is, er is dan toch het gevoel van, ja, ik heb het nooit als racistisch ervaren, ben ik dan een racist? Je gaat aan jezelf twijfelen, maar ja, als ik er dan langer over nadenk, dan, ja, dan wil ik toch eigenlijk het liefst dat we, een, dat we bij een feestdag als deze, het moment waarop we de tijd markeren, waarop we onze identiteit markeren, ja, dat, we, dat we dat doen zonder dat we daarbij een hele geschiedenis, van, uh, ...van de onderdrukking en uh, van, van misbruik hoeven op te raken. We leven tenslotte in een multiculturele of uh, socioloog misschien zouden zeggen... ...een plurale of super diverse samenleving. En uh, ja, daar uh, zijn uh, veranderingen soms nodig. Maar goed, daar zal ik het een, een andere keer over hebben. Ik moet nu even weer verder met inpakken, want anders uh, krijg ik het niet op tijd klaar.